Kim, vertel eens, wat heb jij gedaan? Ik heb uh, bubbelwafels gepakt. gepakt. Ja. Goed zo. Goed. Goed Nederlands Kim. Het is nog, nog vroeg. Ja. <laughs> alleen zijn ze uit elkaar gevallen. Dus nu zijn het uh, bubbelwafels. Zijn er ook bubbelwafels? Dat ah. zijn nu alleen maar bubbelwafels. Oh kijk, hier van nog een Oh! zien ziet er wel mooi uit. Wij zijn onderweg naar de Brabant Halle. Maar ik dat de Brabant. Hebben we allemaal heel verinnering? Nee, we moeten nu nog een uurtje rijden. Daar zijn we. we zijn bij de Brabant Bij het parkeerterrein. We gaan naar binnen toe. En uh, Kim, jij zit in? Ja? Mooi. En we zijn er. We zijn nu bij de stand Met heel veel mensen. Iedereen heeft de jas van Go Social aan. Behalve ik. Ik heb een bodywarmer, Die heb ik me niet meegenomen. Iedereen zat vloggen. Hard het vloggen. Ik zie nu dat we ook een Go Social boek hebben. Kijk eens wie hier staat. Het hart voor paarden. Ja. Ja. Saressa. Die staan daar. Waar blijft Hard voor Paarden? Hoeveel is er? Hard voor Paarden! Tessa! Jee! Oké, okay, we hebben hier dus ook nog een spel. Laten we maar even wat dingen gaan doen: iets met ezel. Oh, kennen jullie dat nog? Oh, dan moet je dat er zo in zetten. Kom, dat ga ik proberen. Oké. Zo, dan gaan we. Ogen dicht. Wacht, uh, ik moet rondjes draaien. Ik ben heel goed in rondjes draaien. Oké. Okay, het bord is hier. Dus moet hij hier. Kom hier in. Doen. Hier. Waar? Ik ben hier. Dat heel goed gedaan. <laughs> Oké, okay, snel weer door naar het volgende spel. Want uh, ja. Oh, we, we, we hebben golf. Oké, okay, we gaan golven. Ik weet niet of ik daar goed in ben. Helemaal niet met één hand. Oké, okay, ik moet jullie even Oké, okay, hier. Dan moet hij. Hier zit het gat. Dan moet hij daarin. Oké, okay. we gaan het proberen. Ha! Kom niet heel ver. Oké, okay, ik moet verder. Hij moet een klein stukje terug. We zitten hier bij de ogen. Zo, ik ging vals spelen. Ik kon er niet meer tegen. Helemaal best zo. Oké, okay, we gaan naar de volgende. Oh, Hoe gooien? Dat vind ik altijd zo eng. Oké, okay, we gaan proberen. Hoe wijzer? Oh, je kan hier ook springen. Yes ik ah, Oké, okay, ik geef het nu al op. We hebben hier ook een uh, loungebank. Zo. Ik lig lekker. En dan nou, hebben we ook nog hier in de buurt een bak. Maar we gaan eerst even springen. Kom, we gaan op de foto. Hoesje, op de foto. Waar gaan we op de foto? Hier, hier. We gaan hier op de foto. Nee, Oké, okay, we gaan even op de foto. Hey. Kim, je moet iets charmanter gaan zitten, zo gaat het niet. Uh, Tess, je moet even je benen over elkaar heen slaan. Dank je. Dank je. Ja. Dank je. Kijk je ook, mijn vlog? Ja. Ik vind het niet leuk dat jij je paard hebt Nee, ik vind het ook niet leuk. Ik ja. heb toevallig vandaag gehoord hoe het met hem gaat. Maar het gaat wel heel, ja, heel erg. Goed. Nee, het is nu even genoeg. Ik heb nog twee klein, kleine jonkies. Dus uh, die moeten ze eerst bewijzen. Dus, uh, we... goed. Oh ja, Boefie. Ja, je grote vriend. Ja, die gaat erg goed. Die is uh, het wildste van allemaal. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar dan weet je wel een beetje uh, matchmeld. <laughs> gaat het goed met jou pony? Ja. Ja? Maar wel op de radio dat Ja, ja. Nou, zijn ze voor mensen? Met je Nu al. We zijn iedereen, dat ik ook Kan natuurlijk niet. Zo goed was net. Ik denk dat het 1 een toeval straffen was. En twee, ik kreeg van Rebecca een complimentje over mijn leuke schoenen. Maar het ging zo goed omdat ik gewoon een stuk langer ben vandaag. Dus Het ruikt in ieder geval wel lekker en ziet er lekker uit. Ja? En we zijn er weer. Na denk ik een uurtje rijden. Staan we nu op de parkeerplaats. En dan zijn er helemaal verderop. Ja! Oh, ik moet mijn water pakken. Zijn de braan hallen En daar is Indoor Brabant. Eet, eet ik het gewoon helemaal. Wat ja, jullie aan gaan. Doen? Dan doen? We doen we doen, twee ja, stukjes. Dit is maar een heel klein stukje. Ik wilde alles. Ja, kan... En ik ga hem weer maken. Die past, pa of niet? Nou, oh, dit was het. Ja. Okay. dat was het. Dat. En dan? Nou. Oh. Dan krijg ik dan? Dan moet je laten later op. Oh, Niet allebei? Ja. Gaan ook. Dat weet niet echt. Ik denk dat het op middag allemaal veel te lang duurt. Nee, dat dus is iedereen zijn eigen leven om te laten geven. Dat wel even halen. Hart voor Paarden is even met z'n allen aan het ontbijten. Pauw. Ik vind het kans wel lekker wel. We zijn bij de meet-and-greet. En kijk eens even wat de drukte. Let's even kijken waar de voor paarden gebleven is. Oh jee, helemaal tussenin. Wat een drukte, wat een drukte. Kijk eens wat dan dan dan dan Uiteindelijk. Precies. Na de meet and greet dan chillen. Tess drinkt water. Fenna eet even een zelfgemaakte bubbelwafel van ons Kimmetje. En hoe zijn ze, Fenna? Heel lekker. Heel lekker. 7 uur was het de Kim. Om 7 uur was je bed uit, hè? 3. Oh, hoe laat dan? 8 oh. uur. Nou. Ja, precies. Hallo Darling. Ja. Hoe was het op school? Ik heb iets voor je meegenomen. Ik heb iets voor me meegenomen, oké. Okay. Ja, kan die? Ja. Vind je het eng? Ja. Oké. Okay. Het grote voordeel waarom je deze krijgt, is omdat als je dan van je pony afvalt, mama een berichtje krijgt. En dat vindt mama heel erg fijn. Heel helemaal. Echt waar? <lacht> Niet zo spannend. Je wilt hem zo graag, hè? Het is de sportversie. Sportversie? Ja, je bent een sporterd. Wat een, is een Ik doe helemaal niks en ik trill helemaal. Niet zo spannend. Je wil hem echt heel graag, hè? Wil ik badje bandje opzetten voor, voor je? Ik heb het zelf? Ja, zit jij helemaal op? Ik heb geen idee want ik ben een boterham lekker poppen. Ik ga een Mickey Mouse doen opzetten. Aww. Vroeger had ik die app wel gedownload. Nou, die stond er sowieso al op en toen zag ik een Mickey Mouse. Het is ook strak Ja. Nou, Dat laat even zien. Dit voelt wel heel erg cool. Cool hè? Nou, mijn juf die heeft ook een Apple Watch. Dus dan kan ik kan ook tegen de juf zeggen: Juf, zullen we samen een wedstrijd aan? Of ik kan met de juf gaan Hoki ja. Hallo juf! Mag ik wat vragen? Doe ik het heel leuk? Ik moet me. Maar... Oh, kijk! Hij heeft nu al uh, dat blauwe ding. Het is, is al een beetje gegaan. Uh... Oké, okay, staan. Ik heb er uh, één. Okay, ik moet weer verder hebben. Zo, ik ben in Belstals. Een beetje donker. Ik ben aan het opzalen. Ze heeft dekje en een single. En ja, ik ben er nog steeds. Ik ben super blij mee. Het is nu... Precies vijf uur. Ik ga zo op een... Als ik ga rijden, ga ik me op een workout zetten. van een bijzondere workout. En dan kan ik paardrijen aan het einde aantikken. En dan weet je dat ik een paardrijd heb. Ik kan ook nog mijn muziek ondertussen afspelen. Maar dat ga ik nog niet doen. Voordat de paarden gaan schrikken. En mijn efforts is nog 22%. Zo. Het is nu 1 uur 25, 21, 22. Ja, je snapt wat ik doe. En ik ga nu lekker rijden. Maar eerst op het zadel pakken. Oh, de zon schijnt lekker. Zo blij met mijn horloge. Ik wil deze ook heel lang. Dit is een Nike-versie, dus... Yes. Uh, sport. En het handigste aan deze Apple Watch is dat als ik van 40 seconden blijven liggen, dan zit mijn moeder een appje. Zo, onze Tessie is lekker aan het rijden. Ik had net een belletje, dus uh, ik ben niet echt aan het rijden. Kijk maar, ik ben nog in de uh, stap modus. Dus dan moet ik even aan de andere kant gaan stappen. Dit is wel aan het uitleggen. Wat ze wil, geloof ik. Wat op zich wel grappig is. En wel snapt het soms ook wel. Nou, gewoon denk, ik, nou, ik ga wel achterbellen. Maar we gaan niet achterbellen. Vandaag is dinsdag en dat heeft Tess dus nog niet verteld. Die heeft het wel heel erg druk met haar app gehoord maar momenteel, geloof ik. Het is wel super schattig. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, aan de ene kant uh, is het natuurlijk belachelijk en aan de andere kant, daar zit gewoon valdetectie op, jongens. Dus op het moment dat je van je paard afvalt dan weet iemand dat. Volgens mij moet je iets van 30, 40 seconden stil liggen ofzo. Dat weet ik niet helemaal precies. Maar uh, ja, als je valt, dan zit er geen press in het ding en dan kunnen ze komen redden. Hoe cool is dat? Dus ondanks dat het een behoorlijk duur apparaatje is, vind ik het toch wel een heel slim apparaatje. Zeker dus voor Tess. Nu ben ik er gewoon bij en ik ben er altijd bij. Maar nu zou ik dus in theorie haar buiten kunnen laten rijden. En dan zou ik dus gewoon aan de bar een kopje thee kunnen drinken. Ja, op vrijdag weer dat. Dus dat vind ik wel prettig. Nou ja, we gaan allemaal zien hoe het we gaat werken. Uh, er is vandaag woensdag en de camera is leeg. Waarom weet ik niet, want ik laat dan elke dag op. En vervolgens uh, gaat het kaartje leeg. Dus ergens is er iets met zich gegaan en Wat dat ergens dan is, dat weet ik dus niet. Gaan nou, rijden, testen, is al uh, buiten aan het rijden. Dus die uh, ga ik nu opzoeken. En wij hobbelen nu naar het punt terrein. Het is wel fijn, het is niet koud. Zo'n soort zachtrijnig. Dat is toch jammer. Wat ben je aan het doen? Ik moet even vol krijgen. Zijn ze dan niet vol? Bijna. Kijk. Wat mis je nog dan? Ik moet nog 10 calorieën. 9. Die zijn bijna klaar. Oké. Okay. Dat kan je ook gewoon door thuis te zijn en zo. Oké. Ik ben in elkaar lopen. Ach, succes dan maar Voor de sokken. Dank je wel. Ik wel vind ik het maar gek. Vandaag vrijdag en ik heb weer springles van Steef. En mensen zeggen dat de lente al is begonnen vanaf vandaag, maar dat zeiden volgens mij ook al eind februari. Dus we zijn nog wat aan het afwachten, maar nu is het in ieder geval al heel erg lekker weer. Dus dan ook een goed maaltjes. En buiten! Mooi vondertje zaterdag. Dat past er niet helemaal hoe je dan. Kom oh, maar, je stevige kuif tegenaan. Oh, is al beter, Mooi die kuif tegenaan. Achterover, uitsteken. Ja. Goed. Ja. Kim okay, heeft lekker gereden. En nu nog even lekker rollen. Het is ook prachtig weer. Heerlijk. Ze wil heus wel met me knuffelen, zegt Tess. Denkt ze gewoon, snoepies! Oké, okay, zegt ze. Ik knuffel wel even met je als je daar zo blij van wordt. En Bel heeft ook heel hard gewerkt tijdens de springles. Ik heb niet zoveel heel veel opgenomen dit keer. Soms vergeet je dat wel eens. En even lekker rollen. Heerlijk hoor. Goed afsluiting van de vrijdag. Ik heb vandaag gespannen, het ging best goed. Doe een duimpje omhoog en abonneer ons kanaal hier beneden ergens mijn wel. Doe gelijk een duimpje omhoog en klik op het belletje. Een belletje, heel fijn. Ik zie jullie morgen. Doei.